Welkom bij de overweging De schat in het aardend vat Ik zal maar meteen zeggen, deze titel heb ik niet zelf bedacht. Het was Paulus, de apostel, die schreef over de schat in aardend vaten. Het is alweer enige jaren geleden dat ik deze woorden las in de Bijbel. En ik vond ze gelijk prachtig. Er liggen zoveel lagen in deze gekozen woorden dat ik met mijn mystiek gerichte inslag mijn hart hierbij ophaal. De schat in het ademvat laat namelijk precies zien hoe onze relatie is tot het Goddelijke. De God die gesproken heeft licht schijnen in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, schreef Paulus. Dat is het eerste om bij stil te staan. Het licht dat de aarde verlicht en alles doet groeien, schijnt ook in ons hart. Het is hetzelfde licht, en dat niet alleen, het schijnt daar omdat God het wil. De goddelijke werkzaamheid werkt buiten ons net zozeer als in ons. Wij hebben deze kracht in aardvaten zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is, niet van ons. Wat bedoelt Paulus met deze aardenvaten? Vaten worden van oudsher gebruikt om dingen in te vervoeren, in op te bergen en om in te bewaren. Ook kostbaarheden werden in kleipotten en vaten bewaard, zo kon er geen lucht bij komen en dus geen zuurstof. De inhoud kon op die manier beter worden bewaard. Het verging minder snel. Ook ongedierte en vocht bleven weg van de inhoud wanneer de kruik goed gesloten was. Denk maar aan de Nagamadi-geschriften. Dit zijn geschriften uit het begin van de jaartelling, geschreven op papieres dus rollen en gebonden in leer. Ook deze werden in een kruik gevonden. Met een aarden vat bedoelt Paulus ongetwijfeld een vat van klei. Klei is immers aarde. Maar om wat voor een vat gaat het dan? We kunnen daarbij even terugdenken aan de verhalen in Genesis en ook in de Koran, waarin het scheppingsverhaal wordt verteld. Daar maakt God de mens van aarde, van klei, de schepper boetseert als het ware, en blaast dan zijn adem erin. Het gecreëerde kunstwerk is dan als een holvat dat gevuld is met goddelijke aanwezigheid. En een vat is niet alleen een ding, het is ook een werkwoord, vatten, van vastgrijpen of omvatten. Omvatten is ook omhullen, maar niet alleen vat krijgen op iets met onze handen, het gaat ook om bevatten. Het vatten met ons brein, het vat krijgen op, het begrijpen. In het Joodse geschrift wordt gesproken over de aard van het Goddelijke dat onzachtwekkend is. We kunnen het niet vatten, staat er, het gaat ons bevattingsvermogen voorbij. We kunnen er dus geen begrenzing aan geven, het is groter dan wij ons kunnen voorstellen. Zo duiden deze bespiegelingen dus ook op het verschil tussen het gevormde en het vormloze, tussen dat wat we kunnen omvatten en dat wat zich niet laat omvatten. In de Upanishads komt het woord Paribu voor. Dit betekent omvattend, omringend, maar het woord bestaat uit twee delen. Pari betekent rondom en volledig. Volledig is op zichzelf al een mooie term, ledig en vol tegelijkertijd. Maakt compleet. Boe betekent worden, zijn en bestaan. Dus misschien zorgt onze begrenzing ervoor dat we kunnen leven, als individu bedoel ik, als mens. Bedenk eens dat je een glazen potje, bijvoorbeeld een doodgewoon champotje, mee zou nemen naar de zee, deze onder water zou dompelen en dan de deksel erop zou draaien. Dan hebben we dus een deel van de eindeloze oceaan omhuld met een potje. Het glas vormt ineens de begrenzing tussen de inhoud in het potje en de oneindigheid daarbuiten. Dat potje kunnen we zien de inhoud kunnen we zien. En zolang de inhoud in het potje zit, is het afgescheiden van het geheel, maar toch dezelfde substantie van dat wat het potje omringt of omvat. Stel nu dat het potje een eigen bewustzijn zou hebben en zou zeggen dit ben ik. Zijn we dan het potje, de inhoud of een deel van de eenheid? enkel en alleen afgebakend door een klein deel fysieke begrenzing. Zodra we het deksel zouden openen in de zee, zou de inhoud zich weer vermengen met het geheel en opgaan in het eindeloze. Dat is een interessante gedachte. We zijn niet de drup in de oceaan, zegt Rumi, we zijn de hele oceaan in een druppel. En een andere bekende uitspraak van Rumi rijmt heel mooi in het Engels. We are stars, wrapped in skin. The light you are seeking has always been within. We zijn sterren, ingepakt in huid. Het licht waarnaar je zoekt, heeft zich altijd al in jou bevonden. Wij zijn als mensen gefocust geraakt op de tijdelijke vorm in plaats van op het vormloze en tijdloze. Tegen het potje zeggen we ik en we vergeten de inhoud die uit de goddelijke tegenwoordigheid bestaat. En we vergeten wat ons omringt. De mens vergeet dat hij deel is van het ene leven. We zijn gaan denken dat al die verschillende potjes in de oceaan zich onderscheiden van ons, terwijl de inhoud hetzelfde is, namelijk goddelijk bewustzijn. Alleen de tijdelijke vorm van de begrenzing doet zich aan ons oog anders voor. Maar een vis in het water is niet dorstig, schreef Kabir, ook een Sofie wijze. Wanneer we ons realiseren dat we zelf onderdeel zijn van het Goddelijke, het Goddelijke alomvattend en al doordringend is en wij in God bestaan, dan hebben we geen verlangen God of de eenheid buiten ons te zoeken. Rabbi David Cooper schrijft in zijn boek God is een werkwoord over de aard van God. Hij legt uit dat het geven van een naam aan het naamloze een hindernis opwerpt waar de meeste mensen over struikelen. Mensen verwarren namelijk een naam met identiteit. We denken dat als iets een naam heeft, het ook een identiteit heeft. En zodra iets een naam heeft, is het van ons afgescheiden. Het is niet meer hetzelfde. Ik dacht daarbij ook aan Osho, die vertelde dat men van de schoonheid van bijvoorbeeld een bloem kan genieten. Ook als we niet weten hoe de bloem genoemd wordt, genieten we van het wezen, het voorkomen en de uitstraling van de bloem. Misschien nog wel meer als we niet weten hoe de bloem genoemd wordt. We zijn dan onbevooroordeeld, open. Zodra we weten welke naam een bloem heeft gekregen, zal deze nooit meer hetzelfde zijn voor ons. Het heeft een eigenheid gekregen en we verhouden ons er dan op een andere manier toe. Zo is het ook met God, de ontzagwekkende, zoals Job in het Oude Testament God omschreef. Het woord God suggereert volgens Rabbi Cooper een belichaming van iets dat begrepen kan worden, van iets dat we kunnen vatten. En in het Hindu geschrift lazen we Datgene wat de mens met zijn geest niet kan bevatten, maar waardoor de geest naar men zegt omvat wordt, weet dat dat alleen Brahmaan is en niet deze hele empirische wereld die door de mensen zo aanbeden wordt. Dat is een moeilijke zin. Er staat dat er iets groter is dan wat we met de geest kunnen vatten en dat dat grotere juist onze geest omvat en dat dat pragmaan is, het goddelijke zouden wij zeggen. Het is alsof we met de inhoud van ons kleine potje de hele wijdse oceaan zouden willen omvatten. Empirisch is een term uit de wetenschap. Het betekent proefondervindelijk, ofwel dat wat we door ervaring hebben geleerd. In dit fragment wordt bedoeld het zichtbare, dat wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. En we kunnen eigenlijk alleen dat wat zich heeft afgescheiden waarnemen. Het hindu geschrift maakt ons erop attent dat we niet het zichtbare moeten aanbidden. In onze tijd lijkt het af en toe of de wetenschap de nieuwe religie is geworden. Een selecte groep wetenschappers schrijft ons voor wat we als waar moeten aannemen en dat gaat altijd om onderdelen van het niet te bevatten geheel. Dat wat we niet kunnen kennen wordt buiten beschouwing gelaten. Toch zijn we zo intiem met dat wat we niet kunnen kennen verweven dat het ons doordringt en omvat. Het is de substantie waaruit we bestaan. Niet voor niets, zegt de Sufi wijze Hasrat Inid gaan. u bent mij meer nabij dan mijn eigen ik. Ook legde Iniat gaan ergens het volgende uit. Onwetendheid over het zelf veroorzaakt de angst voor de dood. Hoe meer we over het zelf leren, hoe kleiner de angst voor de dood wordt, want we zien dan alleen nog een poort die van de ene fase van het leven naar de andere doorgaan en de andere fase is veel beter, zegt Inia Thaam. Hoe geestelijker wij leven, hoe kleiner de angst voor de dood wordt, hoe meer we in onze ziel leven, des te kleiner wordt de gehechtheid aan het lichaam. Het lichaam kent vrees in overeenstemming met het bewustzijn dat het van zichzelf heeft. In zijn eerste brief aan de Corinthiërs, bij 3.16, zegt Paulus, Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Ook schrijft Paulus dat deze tempel heilig is en dat niemand hem mag schenden. En dat brengt me bij Pinksteren. Het weekend waarin deze dienst online komt, is namelijk het Pinksterweekend. Het is het christelijke feest dat herdenkt dat de heilige geest over de discipelen van Jezus werd uitgestort. In de joodse leer wordt de heilige geest gezien als een bewustzijnstoestand die zich boven het alledaagse verheft. Andere dimensies van de werkelijkheid worden dan betreden en men ziet helderder hoe het ene leven zich ontvouwt. In andere religies wordt deze bestaanstoestand extase of samadhi genoemd, gelukzaligheid. In Sufi termen soms dronkenschap genoemd. Van buitenaf gezien kunnen mensen die in de staat van gelukzaligheid verkeren in hun eenheid met het goddelijke extatisch zijn. Het is opvallend hoe mensen uit verschillende religies vanuit een dergelijke ervaring elkaar verstaan. De vormen vallen weg, de gegeven namen vallen weg en de ervaring van de gedeelde eenheid verbindt. In de Bijbel staat dat de discipelen van Jezus, over wie de Heilige Geest was gekomen, ineens talen spraken die door de anderen werden verstaan. Hoe mooi zou het zijn wanneer we elkaar kunnen verstaan, niet alleen in gesproken taal, maar ook in spiritueel begrip. Dat we beseffen dat we in essentie hetzelfde zijn, gevormd uit dezelfde klei en gevuld met dezelfde inhoud. Enkel en alleen de vorm doet zich anders aan ons voor. In de 16e eeuw leefde er een kabbalist Luria die een volkomen nieuw idee onder de aandacht bracht. Hij liet de mens in zijn tijd zich een wereld voorstellen waarbij alle terreinen van het leven verweven zijn met heilige vonken die vermengd zijn met kellipot. Dit klinkt voor ons als kleipot, maar is een benaming voor schillen. Deze vonken dienen weer uit het stof opgerakeld te worden, om ze te bevrijden uit hun gevangenschap in het stof. Een metafoor hiervoor is de goudgieter die aan een prachtig kunstwerk werkt. Maar terwijl hij het gesmolten goud in de mal wil gieten, breekt de mal en stroomt het goud weg en rollen de druppels over de grond en omwikkelen ze zich met stof en klei. En aan ons allen de schone taak om uit alles en ieder die we ontmoeten het goud naar boven zien te halen en bij elkaar te brengen. Soms hebben we moed nodig om dat te doen moed om in de wereld die voor zo'n groot deel op het waarneembare gericht is, waar wetenschap van het kenbare een hele hoge status heeft, ons te richten op het tijdloze, het vormloze en op het onzagwekkende van de schepping. Daarom eindig ik met de woorden van Zarathustra die zei Soms is het moeilijk om juist te denken, te spreken en te handelen. Juist daarom ben ik naar u toegekomen, mijn broeders en zusters, om met u te overleggen hoe wij naar Gods wil zullen leven. Vat moed en spreek zoals de Heer het in uw hart legt. Ook al zult gij hoon en schamperheid ontmoeten bij de minnaars van de leugen. Bij de minnaars van de waarheid zullen uw woorden als dauw in hun zielen vallen. En daarom, lieve mensen, zeg ik vandaag, bewaak uw schat, bewaak uw schat in het aardend vat, het vat dat de tempel van God is.